Gerald, je vertellen hoe anders het trein met een dieseltrein is dan als je dat gelijk met een elektrische trein in ieder geval een grote erin verdreemd. En die grote die blijkt ook uit de grote opkomst. En dat is uh, ja, misschien wel mooi om dat te markeren. Ik vind het persoonlijk altijd mooi om dingen te markeren, zo privé als zakelijk. Morgen wordt mijn uh, jongste zoontje vier. Nou, je kan me vertellen dat een hele gewichtige gebeurtenis is, dat. Ik heb ik het afgelopen om 6 uur aan herinnerd. Ik denk morgenochtend wat later. Ja, naar school. Ja, naar school. Ja, dan, dan, ja. Zich, wordt lekker rustig zo dan. Zondagschool. En ook zakelijk om te markeren, om terug te kijken en vooruit te kijken. En terugkijken kunnen kunnen kijken op een grote historie met een lijn met veel geschiedenis, waarvan veel mooie verhalen te zijn. En uh, die mooie geschiedenis die komt met name door de grote betrokkenheid en met name door het directe medewerker, directe collega's.